Het is zaterdag vandaag en we gaan op wedstrijd naar Leidschendam. Voor het eerst buitenaf starten. Hier is het paspoort van Bella, Dus uh, die is gebracht door de papa. Dus Tess is nu aan het poetsen en knotten. En dan gaat ze voor het eerst buitenaf starten. Dus dat is wel een soort spannend. Hoewel we natuurlijk wel al vaak buitenaf geweest zijn. Alleen voor andere dingen. De papa gaat ook een keertje mee. Dus dat is hartstikke leuk. En Tess is nu bezig met... het. Hi! Het is fijn dat je de staart doet, maar ze moet toch knotten in de manen, dacht ik, of niet? Ja, misschien kun je even op gaan schieten, lief schatje, anders kom je te laat. Zullen je spullen vast in de trailer gaan leggen, ja? Oké, okay. okay, Tessa heeft een compleet nieuwe manier van een knotje maken. Kom je erbij dan? Nou, op een gegeven moment dacht ik weet je wat. Ik doe dit al, ik doe dit al heel lang. <lacht> Zo kun je ook een knotje maken. Tadaa! Dat is anders. Maar ja, waarom niet? Ben je klaar? Ja. doe je? Ik doe nog even strikjes in voor de bonuspunten. Net een heel krantje. ik zit in de auto en de boer on Tour. en uh, bel zat erin en we gaan een, ik ga een wedstrijd doen met de BB en ik heb er best wel zin in spannend beetje want um, ik weet niet hoe ze daar reageert hier gaat maar even de eerste de eerste keer nou ik ben weer op wedstrijd bij de BB Alleen ze heeft een beetje gepoept, dus ze moet ik op gaan ruimen. prima! Staat daar voor? Het is heel warm en het is heel zand. Dus Tess is gewoon even wat ontspannen aan het rondhobbelen momenteel. Echt heel erg losrijden, dat uh, lukt vandaag wat minder. Maar dat geeft ook niet. Mijn Pony, jongens. Het past niet. Ze heeft een heel ander hoofd dan jij. Doe maar niet. Gewoon niet, oké? Okay? Oh. Ah, gossie. Arme bel Hier. <tied> ha, haal hem er maar af. Nee, haal hem maar af. Zijn zo de best gedaan? Nou, vertel het maar. Nou, dat was <tied> Nou, ik ben twee keer eerste geworden of niet aan zien komen. Met één keer honder... Uh... 84 punten en de andere keer 186 en een halve punt. En ik ben super trots op ons. Jij dat weer we de eerste keer buitenaf, hè? Ja! Het is zondag vandaag en de meisjes hebben besloten dat we weer buitenrit gaan. Lijkt waar het goed bevallen vrijdag. Dus we gaan nog een keer met Evelien en Tess op buitenrit. Ik weet niet of we dezelfde route gaan doen of even iets anders gaan verzinnen. Maar ze zijn nu samen pony's aan het poetsen. Maar ik denk dat ze haast hebben, ja zonder mij komen ze toch nergens. <laughs> maar ja dan nog. Ze is je al gezadeld Eve. Ah. Maar Ik moet nou ook poetsen jongens, dus uh, even geduld. Eef en Tess en wandelen vrolijk langs uh, de bloemetjes en de bijtjes. Nou, de bijtjes heb ik nog niet gezien. Maar uh, ja, het waait een beetje, ik ben bang voor onweer. Nou ik ben niet bang voor onweer, maar ik ben bang dat het gaat onweren en dat wil ik niet. Om een beetje naar de lucht blijven kijken hoe lang we naar buiten kunnen helaas. Dat is veel fijner om naar buiten te gaan zonder ergens rekening mee te houden. Dazen dan? Was het lekker. Dazen, ja, maar dan doe ik wel een vliegendeken achterop de kont. Nou, er zijn een aantal wegen afgesloten. Dus toen dachten wij eigenwijs, dan gaan we gewoon dwars door de Rimboe. En dan kan het ook. We zijn tot de conclusie gekomen, dat gaat niet. Dus nu moeten we weer terug door de Rimboe. Terug naar het fietspad en gewoon draaf de wegwijzers volgen. Maar het is wel heel leuk, want je ziet weer allemaal andere dingen. Je krijgt verschillende bodems onder je voetjes, en je paardenvoetjes. En eigenlijk is dit gewoon wel heel erg mooi ook. Zo, inmiddels zijn we richting Oeverbos aan het gaan. Heeft Tessa de Vader gebeld om te kijken wat het weer doet. En zijn wij lekker op de dijk aan het stappen, misschien gaan we zelfs even draven. Nou, we zijn inmiddels weer van de dijk af, want het Soeverbos is eigenlijk niet meer bereikbaar, zonder dat je door een compleet industriegebied gaat, wat heel erg jammer is. Maar misschien moeten we even kijken of we daar iets anders voor kunnen vinden. Hier hebben een hele route waar we de volgende keer eens op zouden kunnen kijken. Maar voor nu gaan we dus uh, terug naar de lus, terug naar Middelhof. En hoe gaat het, dames? Goed. Jij ook Goed zo. Nog een keer... Ja, dat is fijn. En we zijn weer terug. De meisjes ook. En we hebben het overleefd. Het was eigenlijk heerlijk, alleen een beetje koud op het laatst. Twee buitenritten. En ze zien er eigenlijk nog fantastisch uit. Ik loop er dus wel een paar dagen mee op stal. Je ziet er niks aan. Dat is toch fijn, hè? Maandag, vandaag en de zalenmaker komt. Susanna, uh, ja. Het is er al, het was wat vroeger. Dus ik moest nog een soort opschieten. Thee worden meegenomen. Ik weet niet of ze dat wil, maar dat heb ik in ieder geval. Ze uh, dus gaat het zalen van Belma kijken en het zalen van Verona. En dan uh, ja, gewoon weer even bijwerken. Zo gaat dat nou eenmaal met zalen. ze dus moeten gewoon elk half jaar of elk jaar nagekeken worden. En uh, anders gaan ze niet goed liggen. Dekjes schuiven, meer van die ellende. En dat willen we natuurlijk allemaal niet. Kijk! Kijk, Suzanne is er, ze trekt zelfs oh nee, ze trekt die jas weer aan. Ja, ik denk het wel uit. Je ja, toch uit. En ja, dat moet gewerkt worden, jongens. Um, bel de zadel moet even aangepast worden, bel is veranderd de afgelopen jaar, zegt Suzanne. Dus dan uh, moet dat even aangepast worden. Wat ga je doen? Even een blad schoonmaken. Oké, okay, ja. Maar met zadel eigenlijk. Anders beschadigen we het zadel. Het zadel gaan we weer symmetrisch vullen. Uh, hij is wat ingezakt, want ze hebben er natuurlijk nu al een tijdje mee gereden, dus de vulling is wat vlakker geworden. En hij is ook wat scheef gaan zakken, dus daar gaan we hem mooi recht maken, daar gaan we mee beginnen. Nou, Bel is nagekeken en dat zadel ligt weer helemaal Primo, Prima Bella, hoe zeg je dat? Prima Bella, ja! ja prima ja. Bella! Dat is helemaal tof! Nou, ja, die ja. kwam weer zomaar uit vloepen. Ja. En uh, Veroner zadel, die wordt gewoon elk jaar altijd niks nagekeken, maar ook die moet aangepast worden. Ja, ja, ja. Want jij zei dat. Wat hij doet is dat hij een beetje naar voren helt En het zadel, Verona is wat in bespiering ongelijk. Het is dus asymmetrisch. En dat zijn bijna alle paarden. Dus wees niet bang. En Verona de minder kantje is links. Dus automatisch zakt het zadel altijd richting links. En dan gaat hij eigenlijk een beetje frikken. Dus dat gaan we corrigeren. En dan is het weer Picobello in orde. Prima, Bella. Prima, Bella. <lacht> Nee, dankjewel. Ik vind het heel lief, maar. Hou de natuur maar heel. Lekker gereden? Ik heb hem heel speciaal voor jou geplukt En dat wil je hem niet. Nou, laat maar dan. Ja. Ik voel me nu beledigd. Zo, nu ga ik nog rijden en ik heb van Suus een nieuw gekregen. Hoe cool. Kijk. Liefde. Uh, ik ga rijden. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Misschien ga ik gewoon even op de laan stappen. Kijken hoe hard versterkt het vandaag. Misschien ga ik wel gewoon even in het buitenbak. Ik weet ik eigenlijk niet. Ik kijk wel. Nou, we zijn inmiddels de brug over. En Verona is er nu eigenlijk helemaal geen zin meer in. Maar goed, we gaan toch nog een stukje verder proberen. Uh, kijk, ik heb er... 28 minuten over gedaan. Over alleen het pad en de brug hier achter mij. Dus dat is... Uh, even kijken of ik het wat aan kan wijzen. Dus niet. Kijk hoor. Kijk. Uh, uh, daar is die. Uh, daar is de brug. Dus uh, daar zijn we een half uur mee bezig geweest. Maar ik wil nog even kijken of ik nog wat verder kom. Ik vind het nu even niet tof meer. Kijk maar. Maar ja, ook al vind ik het niet tof. Oh, hier blijven. Ook al vind ik het niet tof. Het zijn toch dingen die je gewoon moet leren. En uh, ja, het is niet eenvoudig. Het is het vierde seizoen dat we dit aan het doen zijn. Dat we nu drieënhalf jaar of zo. wanneer hier. Drieënhalf. En uh, nou ja, dit hebben we in ieder geval bereikt, helemaal in ons uppie, de brug over en het laadje af. Dus ondanks dat het een zeer langdurig geheel is, hebben we het toch voor elkaar, deels. Maar ja, nu vindt ze het effe niet tof dus. Daar gaan we weer wat aan doen. 45 minuten verder, maar we zijn op de lus. Daar is de manege, dat groene gebouw dat je daar ziet. En daarachter zijn de bakken en zo, de stallen. En wij zijn nu hier. En ze loopt. Ik moet zeggen, het was wel echt vermoeiend hoor. 85 keer stijgen, 30 keer omdraaien. Dus het was wel uh, vrij heftig. Maar ze wandelt weer. Zonder altijd idioot te doen. Dus dat is echt wel heel fijn. Ik moet zeggen dat één keer was ik bang dat het achterover zou klappen. Dat vond ik niet zo fijn. Maar goed, ze bleef op de pootjes staan. Gelukkig. En gelukkig kan ik meebewegen met stijgen. Maar dat was wel dat ik dacht, oké, okay, het is fijn dat ik een goede kip heb. Maar goed, we stappen jongens, het is wat. Nou, weten jullie dat het net 46 was? Toen was ik uh, aan de andere kant. Daar heb ik dus drie kwartier over gedaan. Ik heb er een kwartier over gedaan om terug te komen. We hebben even gedraafd, klein stukje gegalopeerd. Wel rustig gelopen. Ik wilde niet te hard laten gaan, de controle houden. Niet één keer gebokt, niet één keer gesteigerd natuurlijk. Nee, want waar gaan we naartoe? Juist gewoon naar de manege. En dan is alles weer goed. En dan loopt ze als een kieviet. Ik wil jullie zo meteen nog heel even dat ene stukje laten zien. Van waar ik net filmde. Ik weet niet of je dat kan zien eigenlijk. Hier komen dan de weilanden. Jullie zagen net dat groene gebouw dat je nu ook in de verte ziet. En het enige wat ertussen zit, kijk. Is dit. Zie je daar die heg? Die bomen? Je ziet een, uh, hoe heet ze het? Een boerderij. En daar zie je bomen omheen. En dan helemaal achter die bomen zie je er nog een heg. En tussen die boerderij en die hecht, daar waren we dus net, hè? Zeg maar, als je dat... Eh, je neemt eerst die boerderij en dan zie je een aantal bomenbosjes. Struiken, kan ik het aanwijzen? Proberen hoor. Daar. Zo. Daar waren we dus net. En in een kwartier zijn we dus terug. Nou, we hebben het gedaan. We zijn natuurlijk mega trots op onszelf. Vooral op corona. Ik overleef het allemaal wel. En we hebben gewoon een buitenrit met z'n tweeën gemaakt van een uurtje. Zonder ponies erbij, zonder mensen erbij. Gewoon saampies. Nou, dus de tweede keer in vier jaar. <laughs> Drieënhalf, niet overdrijven, Oké. Okay. Ik heb nu wel heel veel honger. Dus ik ga gewoon even lekker naar de stalletje brengen. En dan uh, krijg ze natuurlijk nog wat extra eten. Want hier put ze wel van uit en dan valt ze heel snel af. Maar ja, ze moeten er even wel wennen. Niet doen. En dan ga ik ook eten. Dus tot morgen. Paardjes weer lekker op de dij. Henja is er als laatste bij gekomen. Dat doe ik niet zo vaak. Dan moeten ze even samen rennen. Dat is toch schattig? Henja rennen? Wel, dat snap ik wel. Maar Henja rennen? Dat is toch cool. Nu nee, niet meer. Nu moeten ze eten. Mijn leven als de paarden buiten moeten zetten. Dat is natuurlijk wel voor Henja. Want eh. Uh, is Maar je hebt nog best wel echt Klopt. Wel stappen, geen andere dingen. Ja. Oké, okay, veel plezier. Dankjewel. maar. Nou, ik heb zo de springles met Verona, net zoals ik net al beneden zei. En um, ik zit nu op Verona, een beetje zonder beugels uh, te spelen. En dat gaat uh, best goed. We hebben vooral heel veel gestapt, want ik zit er meestal een half uur van tevoren op. Ik heb nu nog acht minuten en de rest heeft nog niet ingereden. Dus ik ben benieuwd hoe het met de rest gaat. Zonder beugels, jongens. Voordat denk ga je nou weer doen? Nee, toch maar galopperen dan. Ja, dat is niet zo moeilijk, galop zonder beugels. Straf zonder beugels, dat is wel moeilijk. Ja, ze heeft de oren naar achter. Nee, ze heeft geen pijn. Eén hand los duidelijk. hey Tess, je gaat nou lekker springen zo maar die grip in die broeken van Monta, die zoals je weet zijn die fantastisch ook naar na jaren heb je nog maximale grip maar dat is wel lekker lekker springen lekker grip en niet zo makkelijk ervan afkukelen ja dat klopt hij plakt lekker aan mijn zadel Wachten, wachten, Steven heeft er vandaag de snelweg van gemaakt. Ze moeten tussen de bankjes blijven. Ik heb super lekker gereden met Vrona, want we gingen vandaag oefenen met lijntjes. En dus met uh, de afstanden. Dus dan moest ik er de ene keer vier, de andere keer vijf, zoiets. En dat ging heel erg goed. En af en toe trak, uh, trok ik een raar gezicht dat Vrona dan of iets te dicht of iets te ver weg. Dus één keer ging ik over het hele waterpark heen, misschien zelfs wat groter. En de andere keer uh, leek het alsof ik een mini spoeletje maakte. Net zoals ik mijn Bel maakte. Dus uh, het was leuk. Het is donderdag vandaag en het is prachtig weer. Dus we gaan even buiten rijden. Daar is die penny. En hier is je paard. Zadeltjes op. En dan gaan we lekker naar buiten. Ik heb er wel zin in. Ik ben wel een beetje moe op, op een of andere manier. Misschien door de warmte te denken. Ik weet het niet. Maar goed, we gaan eens dus lekker naar buiten en hopen dat het vooral rustig bent. We zijn op buitenrit over het bruggetje vandaag. Een paard kijkt zelfs een heel klein beetje ontspannen. Heel klein beetje. Een kind daar, die voelt zich een beetje leeg. Ja. Om, heel hard, want ik heb ja, en dit. want ik heb geen bodyprotector aan. Maar gisteren toen ik springen, had ik die wel aan. Ter vertaling, ze heeft nu geen bodyprotector aan. Maar gisteren ging ze springen op Verona en dan moet ze van mij wel een bodyprotector aan. We gaan rechts. Dus, dat is wat ze zei, mocht het niet te verstaan zijn daar. Dus ze voelt zich een beetje bloot, denk ik. vooral. Bloot niet? Niet bloot, zegt niet ze. Bloot. Ze is niet bloot. Wat zeg je? Ze heeft kleding aan. Ze heeft kleding aan. Ze is niet bloot, ze heeft kleding aan. Sorry. Het is een vissensteentje, aan. Het ah, is een Ik hoef niet een steentje. Ik wil gewoon lekker buiten stappen en een beetje draven. Galopperen. Zo, nou wij gaan aan de slag. Ik heb de GoPro wilde ik meenemen en toen dacht ik, nou ja, dan moet ik hem weer opladen. Dus eigenlijk was het een beetje dom, had ik eigenlijk even moeten doen. Even iets nieuws vastleggen, we zijn namelijk op de Heenweg en Verona stapt naast Bella. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Er is hoop, misschien komt het ooit goed. Nou, dat weet ik niet, we zijn al vier jaar bezig, dus uh, voor hetzelfde geld doet ze morgen weer helemaal niks. Maar goed, maakt niet uit, het is in ieder geval fijn. Oh, wel zegt, hey ho, even serieus. Ik ben hier de, de, de bos. Ik ben de baas. Wat denk je zelf, dat je er voorbij mag? Nou, echt niet, zeg wel. Oh, dat wil ik niet. Ik kan niet veel en draven tegelijk, en te gaan. Wat een poepsineesje ben je Bel. Oh, kijk dan. Ja hoor, kontje ervoor. Oh. Ik wil voor blijven, dus die dribbelt, maar vooral is aan een losse teugel, wel bel een losse En ik kan er niet zeggen dat ik heel comfortabel in stap zit ofzo, dat is zeker niet het geval. Nu al helemaal niet. Dan kijken we naar. Ja, dat is pluis. Dus dat de, zo, zo makkelijk is het dan ook weer niet. Maar we gingen met een losse teugel stappen en zodra ik dan ga filmen is dat natuurlijk wel weer voorbij. Hobble, hobble, hobble. Ja, even rustig jongens. Zo lekker hier in de schaduw, jongens. Ah, Losse teugeltjes, jongens. Je hey. moet dingen pad worden ofzo. En daar is alles dicht. Ze dus kunnen eigenlijk heel weinig nog. Het is dus niet heel prettig uh, paardrijden nog hier. En we hadden juist allemaal van die mooie ruiterpaden. Dus het is wel een soort jammer. Maar goed, dan zijn we zijn bij de surfplas. We zijn een stukje over de weg gegaan, dat ging eigenlijk heel goed. Alleen is het wel lang stappen en dit is ook nog heel lang stappen. Dus ik weet nog niet zo goed of ik dit nog wel zo leuk vind als dat het was. Eerst kon je hier lekker over die ruitenpaden heen, We gaan een beetje draven en zo. Of een klokje maken en nou, dan gaan we nu want loopt nu de hele tijd op asfalt. En Bel die heeft geen ijshartjes, dus dat gaat sowieso niet. En op asfalt galopperen en draven is sowieso een goed. idee. Dus ik weet het niet. Het is wel mooi en het is mooi ja. Het is daar ook Lucky. Ik weet niet wie Lucky is. Maar... Lucky, heel Welke is welke? Lucky boy. Die hele donkere is Jills en die lichtere is Lucky. Oh, Lucky hey, is Lucky. de lichtere en die donkere is Jills. Veil is van vorig jaar. En we zijn terug op de manege. Je vrouw heeft het overleefd. Was het leuk? Ja. Harder praten. Ja, zeg maar. Wat zei je? Was het leuk? Ja. Kijk, dat is cool. Ik ben moe. We hebben... Kijk hoor. Zo lang hebben we gereden, bijna anderhalf uur. Dus dat is wel een eindje. We gaan een paardjes even af spuiten en dan uh, lekker naar huis om te eten. Oh, bel gaat erbij liggen. Oh, je ziet het net niet. Daar. Lekker hoor. Het is vandaag. Even, het is oh jee. Het is vandaag. Oh, dat werkt niet. Ik ben allemaal aan het doen. Ik weet het niet. Nou. Het is. Oh, hij bel. Het is vandaag. Vrijdag. Vrijdag. En Steven is er vandaag niet. Dus wij gaan naar de film toe. Film Aladdin in het Engels. Maar wel Nederlandse ondertiteling, gelukkig. Oh jee. Ik heb er heel veel zin in. Alleen, we zijn nu even bij de paardjes. We zijn nu even bij de paardjes en dan gaan we zo naar de film. Oké, okay, het is een beetje lastig met het kind. Zonder microfoon is ze niet te verstaan. En ze vindt het niet goed dat ik de microfoon aan haar t-shirt maak. Nee, ik wil hem zelf vasthouden. Of... Nou, ga hem dan zelf vast. Of ik wil hem hier doen, nee, dat, dat mag kan niet. I. Hier. Zo, zo hoor je er dus niks van hè. Last pakken. Zit jij in drie? Ja. Uh, hun die hadden... De ponies gaan van het land af. En die weten allemaal waar ze heen moeten. Oké. Okay. Nee, daar gaan ze. Dat is allemaal naar hun stalletje. We hebben altijd één achterblijver, dat is Peppa. En die gaat gewoon in haar eigen tempo. Dat mag ook, daar is ze de leeftijd voor. En Tess vindt Pepper nog steeds lief na al die jaren.